Yo, let's get in deze nieuwe video. Vandaag werd ik achterna gezeten op Open Kingdom door de Empire. En dit is heel speciaal, want bijna exact drie jaar geleden gebeurde precies hetzelfde. En dat is een van mijn best bekeken video's, dus het zou leuk zijn als je deze video even deelt. Vind je natuurlijk geen like laten want dat help je mij enorm mee. En geniet sowieso van de video. Nog wel. Mm -hmm. Alright, let's go home. Oké, okay, het is nu gewoon straight rechtdoor, als het goed is, want het is met 200. Maar... Ja, yeah, moet je dan ooit uh, langs Empire nog, hè? Ja, ja, ja. Door Empire bedoel je? Wat is Empire nou? <laughs> Als ik Empire ziet, ik heb mijn, ik heb jongens, jongens, ik ja, heb mijn ja, zwaard bij. Ik Bro, veel Mijn skill is ja. helemaal ja. zwart. Empire ja. ziet hem toch niet. Bruh. Ja, dat is inderdaad waar. Bro, heb je mijn avonturen op Empire gezien? Dan weet je al genoeg. <laughs> ik heb dat gisteren gedaan nou, die ook nog. Nee, niet gisteren, vandaag, ook op stream een beetje. Ik voel me altijd al heel onaangenaam in dit, dit gebied. Ik ook, maar dat maakt niet uit. Wij zijn, jongen, hey, Empire is ook online. Vier nakeds en een guy met gear en een guy met een soort. I mean... <laughs> ja, wacht, ik, ik, ik wil echt niet omhoog gaan hoor, vergeet Ja, ik ook niet. Oeh, een gold token. Ja. Ik, hoop, ik hoop echt dat Empire nu komt. Empire is er nul keer gekomen, dus klopt inderdaad. Ja, het is wel een kwestie ja, van man. tijd tot ze daadwerkelijk een keer komen. Ja, en dan is... denk je van, oh fuck, wat heb ik gedaan. Het gaat zeker wijs zijn die gewoon... Ze, mo ze, yeah. zi ze moeten er gewoon zin in hebben om te komen, dat soort dingen. Er zijn wel, wel twee staafleren, Oké, okay, Oké, okay. hou op! Ja, ja, ja. Oké! Okay. Hoe is Ik weet niet je Fuck, Nee, Hij heeft een empire nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, toren! nee, toren! nee, nee, nee, nee, nee, en daar zit wel no, niet... Ren, voor je leven. Tic oh, yeah. nee, hou op. Ik log uit, oh, okay. ik log uit. Ik log uit. dood. Empire, Empire, oh, okay. hou op. Hou op, ren. Empire. Dit is, dit is, what the fuck is dit? <laughs> Ren, ren, alsjeblieft Hey, boog boys, boog hij gaat er echt op Hij gaat er echt op. hij gaat er even naar Ik Kom op, kom op, hey, oh, kom op, Ik ben slow, ik ben low, ik ben al ver ik ben al heel veel van mijn AP Ik heb een vliebalk aan ja. Nee, jongen. Randy. Kut Randy. Kut Randy. Kunt rendy! Als het rendy is, dan achter mij. rendy zit achter mij! Aaaaah <tie van die stroom. macht> ik ben 100% ik heb als ik dood ben sowieso in de stream dat heeft hij gehoord en is expres op zo Oh my fucking god. We zijn zo dood. We zitten midden in Empire. Oh my. Nee, ik ga weg! Jou stream. Ah, slaap me. Oh wil zeggen, maar die kan hier wel me gelopen. Oh, ik ben, ik ben ik heb 3 AP, Ik ga dood. Ook op Oh god. Kevol, laat me niet alleen. Holy shit, yo, wij gaan dit is zo so kut. Oh my god. Oké, okay, kunnen we de volgende keer iedereen zijn back houden dat hij zegt het is een. gewoon een matter of time? Oké, doen we het niet meer. matter of time before Empire comes. Hmm. Ja, hou oh, op. Oh. ben zwaard Je, je hebt wel. Ja, ja. Hij gaat achter mij maar ren. We zijn bij een dorp op Sosa, we kunnen hier denk ik links. Ja, ga nog Ja, ik ben dood. kunnen hier Ik ben getepeed. Ik ben getepeed. Jongens, kijk mijn stream. Ik ben niet zo hij heeft video maar ik kom hier redden. Aan de ja, hij is niet de de ja, Hij is niet ja, meer. Ik zit hij zit op ja, <laughs> Jij <laughs> Jij is nog min 5000. Wat in je niet? Jij dood, laat het. Ik haat mijn leeuwen. Ik ga alleen maar Empire. Ja, ik probeer te escape. Ik zit in een zo. Ik zit in een gat. Ik snap al je vuur. Empire, jongens. Dit is ons met een Dit is Probeer met een. Hier maar 50 kijkers. Wat man, Empire. Ik ben weer pit. Oh my god. Je hebt 50 kijkers die kijken hoe het gaat werken. Inderdaad. Oké, okay, we zijn safe. We zijn safe. Sosa, blijf rennen, We gaan naar spawn toe. Fuck oh, we zijn een ketting. Let's Fuck, jouw your en kan. Ik zit vast. Bro, ik heb een rare effect op mij. Ik heal amper. Andreas, je moet naar X2400 lopen. Als je bij X2400 bent, is er een poort. Als je door die poort gaat, is het een kwestie van rennen En je bent oh. safe. Ik heb een oh. rare effect dat ik maar 0,5 HP per seconde heal. Bro, hij zit aan min 5000. vijduizend... Ja, ik ben nu weg, ja, weer weggetipperd. Dit is, is zo kut, jongen. Dit is zo kut. Dit is zo... Echt, wie, ik ga straks mijn stream terugkijken. De persoon die heeft gezegd... Het is een of... Ja, volgens mij dat was ik. Joost, ja, ik, ik, ja. ik kom naar Nederland. Ik zweer het, ja, ik trek het je. We ik weet niet eens waar ik ben. De, deze fucking empire heeft me ergens naartoe geleid. Ik weet niet waar ik ben. Ik ren en ik zit, ik zit op een tenig berg. Ja, ja. Ik, ik, ik heb geen idee je waar moet, ik ben. Je moet zo veel, veel mogelijk naar oost. Ik heb geen idee waar ik ben. Ik ben ja, zout ja, gelopen! Ja, ik, ik ben, ja, ik ben ja, ja, oh nee. oh, laatste worden! Uh, ja, die uh, fight them fight them. <laughs> nee, ik fight hem! Nee! hij is één mode, wat lul ja? Uh, Waar loop je ook heen? Ik heb geen loopt ook. je Ik heb 1 AP. 1 AP? Ik ben naar gesprongen van een badding en ik had 1 AP. Oh, je bent zo getaderd. Oh my. Miertje, je <laughs> Oké, okay, ik ga je helpen, ik ben bij je. Nee, maar ik kon niet east, joh. Held me het fit achter die grote muur. Ik kon niet eens east, ik ja, kon niet door als die als je naar X2400 was gelopen, was er een poort geweest, Bro, ik was doen. op een bepaald moment naar 5000 min 6000 geteleporteerd. Ja, ik weet het. Dus dat we, was waarschijnlijk zo'n event, hè. Uh, teleporteerde me oh, ik ergens oh, naar... Nou we nou trouwens uh, deze kant op, sowieso. We lopen, moeten er Hij mee zit mee. ook steeds achter me aan. Hij gaat ja, waarschijnlijk het luken, moment... ga met de rol heen. ga met de rol mee. Zet z'n slecht wat op het moment de dat de ik op ketchin kom ben, ben, al ben al ik dood. Nee, hoe hard gaat de lead vludje uit schalen? Altijd wel mee de boeits helemaal geen typjes. Jawel, dat weet ik ja, Dit is ook gewoon puur om te kutten, gewoon omdat ja. Randy even zin heeft om te kutten. Ja, Oké, okay. uh, ik ga graven je in, nog in, nog in de grond. Nog, Rendy... Je hebt 51 man. Wacht, oh nee, trouwens de kamers kijken niet. Hoe kan het dat jij nog leeft joh? Je hebt 51 mannen dit hè. Hij heeft een super cool Mag ik een zwaard hebben. <laughs> Komt goed meneer. Ja, maar zo, zo hoort het normaal ja. niet hè? Nee, kom mag ik niet. Toch. Oh my god, ik ben... Je Waarom zie ik geen roleplay chat? Oh, nou, je, je um, oh my god. En blijven. Oh my god. Je hebt alles God. Ah, uh, oké. Je hebt verder lopen en je hebt lopen. Hij vliegt verder. Zo... So, Dat was Empire Boys.